De eerste keer toen ik terug op de campus kwam, was het toch wel een soort oef het kan weer gevoel. Ja, dat is, dat is heel fijn. Suddenly, everybody left. International students left, but also Dutch students left. Op mijn kamer zelf thuis. Dat vond ik altijd jammer. Je mist toch die sociale contacten. Zeker als je, zoals in mijn geval, ook nog kleine kinderen hebt, dat is het toch wel een grote aanpassing. When I saw that campus was getting busy again, that was the moment when I realized that we are getting back to normal. Het klinkt zo eenvoudig, maar gewoon s middags met collega's, even lunchen. Het sociale komt weer tot leven hier op de campus, de eigenlijk voor studenten en ook medegebesturen op deze gang. Het is mogelijk voor mij om weer boxing again? I'm Ik really ben that blij dat deze are open zijn. Ik denk het eerste of tweede college dat ik terug fysiek gaf, hadden we een stevige discussie. Maar tijdens de pauze ging dan eigenlijk het gesprek nog verder. De spontane dingen die er tussendoor kwamen, dat, dat miste ik heel erg. <laughs> het is ook wel een campus die ontmoeting heel goed mogelijk maakt. It's like a small community as well. Voor en na het college, in de pauze, een babbeltje slaan met studenten. Heel fijn na een lange dag op kantoor. Buiten lekker, te in de zon. Terug in een collegezaal staan, doet me ook wel echt uitkijken naar wanneer we terug allemaal naar de campus kunnen komen. Wat alles zich hier op de campus afspeelt.